Wat doet Move4Mobile, zeg maar, als je, de, als je de pitch moet doen? Als we de pitch moeten doen, uh, wij maken uh, mobiele software. Um, dus dan moet je denken eigenlijk aan alles waarbij eigenlijk een, uh, een app betrokken is, maar dan de complete oplossing. Dus, uh, dus het is uh, maatwerksoftware uh, voor onze klanten. En dat is niet alleen de software, als ook de maar, de design, de vormgeving en alles hoort daarbij? Ja. Maar jullie zijn niet een bureau die ook, weet ik veel, online marketing doet of uh, wat voor diensten er ook omheen. Echt mobile app. Is dat app of is dat mobile web? Beide. Beide. Ja. Want hoe zit dat vandaag de dag? Nou, dat is nog steeds wel een, een, een groot verschil. Alleen je ziet wel dat het naar elkaar toegroeit. Ja. Alleen ik denk in het segment waarin wij ons begeven, het klantsegment, dat de mobile app nog steeds veel, uh, een, een ander kanaal is dan, dan, uh, dan mobile web. Ja, waarom? Dus technisch gezien zijn dat echt twee gescheiden werelden nog steeds. Ja. He, met een app store waarin, ja. je, waarin je apps publiceert. Of web, wat eigenlijk zonder app toegankelijk is. Ja. Laten we begin beginnen. Hoe lang bestaat het bureau? Negen jaar. Negen jaar? Ja, net en... uh, begin van de maand, uh, begin september. Negen jaar. Oké, okay. en, zijn, en zijn jullie de twee uh, oprichters ook? Ook. Uh, samen met destijds waren we met z'n vieren. We zijn met vieren begonnen. Ah. In uh, september 2012. Ja. En uh, een van de vier uh, heeft in, uh, in 2016 besloten om, uh, om heel wat anders te gaan doen. Ja. Dus die is, uh, die is vertrokken. Dus dan zijn we met z'n drieën doorgegaan. En uh, ondertussen hebben we daarin wat stappen gezet, uh, doordat we natuurlijk gegroeid zijn. En, uh, en hebben we eigenlijk het directieteam uh, waar wij met z'n tweeën in zitten. En hebben we eigenlijk twee, uh, twee extra mensen daarin uh, aangetrokken: commercieel directeur en uh, operationeel directeur. Ja. En eigenlijk de derde founder, uh, Henry, die uh, die heeft eigenlijk een stapje terug gedaan, um, maar goed, werkt gewoon, uh, gewoon nog steeds bij ons. Hoe ontstaat zo'n bedrijf? Zijn jullie vier maten of vier? strima? Hmm. Of hoe heb ik het meteen te grijzen. Nou, als vertel Dat is uh, dus wel een mooi verhaal. Nou, vertel, daar zitten we voor. Nou, zeker. Ik, um, toen ik van de universiteit kwam, uh, Universiteit van Groningen, toen ben ik gaan werken bij een bedrijf in Enschede, service to media heette dat. Uh, die maakte mobiele software. Ik ben daar gewoon als softwareontwikkelaar begonnen. Robert was mijn projectleider, projectmanager. Uiteindelijk zijn we daar in drie jaar tijd dat ik daar gezeten heb. Is het bedrijf enorm hard gegroeid. Er waren hele mooie grote internationale klanten op mobiel gebied. En, um, maar langzamerhand um, merkten we dat de kwaliteit begon te lijden onder de groei van de onderneming. En hebben we eigenlijk na een aantal jaren gezegd: hè, we carpoolden veel, hè, we wonen bij elkaar in de buurt. Ja. Um, dit kunnen we zelf toch veel beter. Hm. En daar is het eigenlijk mee begonnen. Met dat tien keer zeggen tegen elkaar en dan maar eens. Bij elkaar gaan zitten om het ook daadwerkelijk vorm te gaan. En dan ga je dus samen spreken een keer af, ja. buiten werktijd, biertje erbij. Nou, en, dan, ja. en, en dan? Ja? Ja, ja, nee. ja echt, echt zo. Nou, ja, we hadden een paar keer hadden we echt een, een dag op kantoor en dat je samen. Nou, terug naar huis reed en, en met z'n eigenlijk dus ook. Uh, ja, dat ja, was reed. toen al een soort uh, de, de vier musketiers. Ja, ja, we werkten met z'n vieren daar. En, uh, en dat we gewoon in de auto zaten en, en eigenlijk alleen maar aan het klagen waren. En, uh, hm. en eigenlijk na de derde dag of zo, dat we zo'n dag hadden, um, ja. eigenlijk gezegd van jongens, hè, want dat, dan roep je van hè, dat kunnen we zelf beter en dat moeten we zelf doen. En, uh, en toen heb ik eigenlijk gezegd van hoe serieus zijn we daarin? Um, ja, iedereen van ja, nee. Dus, ik ben serieus. We hadden wel gelijk zoiets, hè? We, we, dit, dit moet groot worden. Een uh, toortje guur. Maar een businessplan gemaakt is niet? Ja, dat is ook <laughs> nog wel weer een leuk verhaal. <laughs> nee, eigenlijk niet. Nee? Eigenlijk niet. Ambities maar, uitgesproken. Een excelletje. Ja, een excelletje. Maar toen moest uh, uh, Robert zijn leaseauto overnemen van de vorige werkgever. En de leasemaatschappij eiste een businessplan. Dus omdat hij anders die lease auto niet kon overnemen, dat was toch verhaal. Ja, dus... dat was verhaal. Ja. Ja, dus toen maar iets op papier gezet, maar ja, ja. Het, ah, zit dat was echt... het zit niet, uh, hoeft niet op papier. Het was echt een kwestie van, uh, nou, we hebben drie. Hè, want de rolverdeling was eigenlijk wel vrij duidelijk. Ik kan niet programmeren. Dus nee. uh, ik, kan, ik, ik moest maar sales doen en uh, uh, uh, manager zijn, uh, testen, uh, uh -huh. facturen versturen, vul maar in. Alle anderen. En, en zij moesten zo facturabel mogelijk zijn. Want die en, andere uh, twee waren ook developers. Ja, ja. Ja, dus we hadden gewoon drie programmeurs, even heel simpel gezegd, ja. en één die de rest moest doen. En jij mag ze verkopen? En ja. En ja. Uh, dus er zaten ja. drie developers en toen klanten? En toen klanten, ja. Ja, nou, dat, dat was ongeveer. Nou, dat is eigenlijk één ding wat er nog voorkwam. Wij hadden zoiets van, we moeten wel een klein beetje zekerheid hebben, hè, dat, dat, je, dat je werk hebt. Ja, ja, je... Ik, ben, ik ben ook niet de commerciële man. Ik was eigenlijk de projectmanager en aan het einde van het verhaal was ik verantwoordelijk voor, uh, voor het development team wat we er hadden zitten. Um, daaruit was ook eigenlijk de rolverdeling verder wel redelijk snel duidelijk, eigenlijk van, hè, van, van wie doet wat in het bedrijf. Eigenlijk. Um, dus daar hadden we weinig, uh, nou, hebben we niet heel lang over gesproken. Het was vrij snel allemaal dat zeiden: van nou, logisch dat jij ook als nou, de algemeen directeur ja. voor, voor wat het water is als je met bent. Maar, ja. um, en, uh, maar goed, dat hele stukje natuurlijk commercie. Ja, je bent projectmanager heel lang geweest. Ja. Uh, dus daar vandaan heb je natuurlijk wel affiniteiten mee. Maar ja, gewoon puur koude sales doen. dat, dat ja. Moesten we maar zien. En het gaat hard als je geen reserves hebt en je hebt geen omzet. Dan... Exact. En, ja. uh, dus we zeiden eigenlijk, goh, we moeten iets vinden dat we ergens gewoon een, een, een partner vinden waar we eigenlijk mee kunnen starten. En dat was voor ons ook in het voortraject wat we zeiden, als wij nou die partij vinden, dat we zeker weten dat er een bepaald stukje inkomsten is gewoon in ja. het eerste jaar. Dan, uh, nou, dan kunnen we wel gaan. Dan zijn we los. En, um, en die vonden we uiteindelijk. Dus, uh, en, uh, en daarmee zijn we eigenlijk. Dat, dat werd onze vijfde aandeelhouder, eigenlijk. Ah, ga je het meteen in. een deal gemaakt. Oh, we, zeggen, weet je, we gaan allemaal, uh, nou ja, voor hetzelfde deel zitten we erin. Um, jullie leveren ons gewoon een bepaalde hoeveelheid werk. Zodat wij in elk geval zoveel inkomsten hebben. Dat we allemaal salaris hebben. Dat we nou, een kantoorpandje kunnen betalen. Nou, vul maar in. En jij krijgt 20% van de aandelen. Um, en zij krijgt 20% aandelen. Um, en. Uh, en er is gewoon ruimte om te groeien met nieuwe klanten. Als je nu even terugkijkt hè, en je zou nu opnieuw moeten beginnen, zou je die constructie weer zo inrichten? Nou, nee. Ik denk dat we dan met de kennis van nu meer vertrouwen hadden moeten hebben in onszelf. Uh, die 20% die was op dat moment natuurlijk niets waard. En drie jaar later, toen we ze uitkochten, was er iets meer? Waar. <laughs> ja. Dus, uh, ja. ja, dus die hebben een goede deal gemaakt. Ja, die hebben wel een goede deal. Achteraf ja. keek als ze waren blijven zitten, hadden ze nog een veel betere ja. deal kunnen krijgen. Ja. ja, ja, ja. En maar, maar ook het feit dat je met z'n vieren natuurlijk bent gestart met 25% is ook niet een duurzame constructie geweest, uiteindelijk. In die zin dat je met z'n vieren echt een soort van evenwaardig bent gestart mm -hmm. als aandeelhouder, toch? Ja, dus, dus, ik denk dat je een, een belangrijk punt aansnijdt. Ik denk dat het, um, um, naarmate je, begin, als je als je één keer begonnen bent, dan vormen de rollen zich. En dan, dan ga je zien wie verantwoordelijkheid neemt en wie zorgt dat het goed komt. En ja. uh, dan zie je gewoon dat, dat daar een, een, een, een, een tweedeling ontstaat haast. Ja. En, um, dus dat het daarom ook niet verwonderlijk was dat er iemand uh, in 2016 zei: ik, ga, uh, ik wil er graag uit. Ja. En die moet je dan wel uitkopen. Ja. ja dus dan krijg je een waardering. En, ja, oké, okay. maar goed. Ja. Ja, ja. ja en, nou, We hebben best wat meegemaakt wat dat betreft. Hoor. Want het is zo mooi de vraag die je stelt. Want wij kregen eigenlijk al na uh, 2,5 jaar. kregen we van een, uh, een ander bureau eigenlijk. Uh, uh, uit de buurt vragen van. Goh. Uh, wij willen wel graag met jullie meedoen. Uh, wij, wij zitten aan de webkant. Wij krijgen best veel mobiele vragen. Als wij jullie dat werk brengen. Mm -hmm. uh, ja, daar willen we eigenlijk niet met, met, met een of andere vier gaan werken dat we voor, hè, zoveel procent krijgen. We willen eigenlijk gewoon een stukje aandeel. Dus ja, toen hadden we met elkaar zoiets van: weet je, ja, mooi compliment. Hè? Je bent net twee jaar bezig. En, uh, en, en, en nou ja, die partij die was uh, wat dat betreft al een hele tijd bezig. Dus, uh, dus we voelden ons echt wel uh, vereerd. vereerd en ja. gestreeld. Um, ja, en, en wat wil je dan? En toen zeiden we uiteindelijk van nee, weet je, laten we gewoon kijken, laten we proberen de prijs zo dik mogelijk te maken. En dat geld gaat gewoon in de bv, dan hebben we nou, gewoon wat meer geld op de bank om onze groeiambitie uh, om die te kunnen realiseren. En, uh, dus wij hebben toen uh, uiteindelijk uh, uh, ja, waardering uh, laten plaatsvinden, waarbij wij zoiets hadden nou, met hele amateur. Want ja, wat ben je waard als je twee jaar bestaat? Dus dat ging alleen maar over de potentie die we mm -hmm. voor onszelf zagen, dat erin zat. En daar uh, nou, kwam een hele mooie waardering uit. En, uh, en daar werd toen van gezegd: Nou, jullie willen instappen, dan is dit de waardering, dus daar moet je voor betalen. Ah, toen kwam er eigenlijk uh, een geschil met die andere partij waar we mee gestapt waren. Um, wat uiteindelijk geresulteerd heeft dat zij toen eruit gestapt zijn en die andere partij erin gestapt is. Mm. En, uh, nou ja, dat, uh, dat was allemaal net achter de rug. En, uh, ja, drie kwart jaar later kwam, uh, kwam een van ons vieren dus van... We uh, er wel stoppen. Ja. En uh, by the way, uh, dit was de waardering, dus uh, kom maar op. Het waren wij zoiets van ja, maar wacht even, dat is de regering vak, om, bedoel, ja. om, om die andere partij uh, ja. Ja. Maar het is niet de bedoeling dat jij dat ook krijgt. Dus, nee. uh, dus, maar nou, ja, ja, juridisch had hij wel een punt, zeg maar. Ja, want uiteindelijk bleek er één zinnetje niet in te staan, dat het ook alleen maar hè, te gebruiken viel voor, hmm. voor die situatie. En, uh, maar goed, ja, we zaten er wel mee en uh, weet je, je bent toch wel een soort van vrienden met elkaar uh, in, in die jaren geworden. En, uh, dus je wilt, wilt elkaar ook graag wel weer gewoon normaal in de ogen kunnen kijken. Is dat gelukt uiteindelijk met die persoon? Ja, dat is hartstikke goed gelukt. Uiteindelijk ja. wel, ja. ja. ja. ja. Maar, maar is de les dat we iets kritischer moeten zijn met aandelen weggeven, zeg maar, als je het ondernemer bent? Ik denk het wel. Ik denk dat je daar op dag één heel goed over na moet denken en dat je van tevoren gaat bedenken van wat zou mijn rol kunnen gaan worden ook in de toekomst. Hè? Mm. En ik denk dat wij het iets te... Um, te makkelijk gewoon gezegd hebben van... Je kunt het allemaal niet voorspellen. Hè? Dus dit zouden wij niet zo nog een keer gaan doen. Nee, nee. Hoe beschrijf je jullie relatie? Want op een gegeven moment is er al vrij snel, kan ik me voorstellen, iets ontstaan. dat jullie met z'n zeg maar, tweeën misschien wel eens een biertje gingen drinken. in plaats van met z'n vieren. Op een gegeven moment ontstaat dat volgens mij. Dat er een soort. soort ja, eigenlijk zijn wij degene die de kaart trekken. Is dat, hoe is dat proces gelopen? Zeg maar? Hoe kan dat, dat jullie twee naar elkaar toe zijn getrokken? Ja, dat, dat ontstaat ook. Hè? Kijk, daar waar Robert zorgde dat. Um, al die taken gebeurden die, uh, die niet, niets met techniek te maken hadden, um, zorgde ik langzamerhand ervoor dat dingen gewoon gebeurden. Ja. Dat het, he, zorgen dat het goed komt, he, ja. dat, dat eigenaarschap. Ja. En ik denk dat, daar, uh, uh, dat we daar elkaar gevonden die verantwoordelijkheid nemen. Hij aan zijn kant en ik aan mijn kant. Voor dat het bedrijf. Het, ja, absoluut. Ja. Ja. Ah, wat ik daar heel erg in merkte ook was dat, uh, weet je, je hebt zelf allerlei ideeën. Um, maar je wilt, je wilt die ergens tegenaan kunnen houden. En, en eigenlijk als we dan met z'n viertjes zaten, uh, dan merk je eigenlijk dat, dat het vooral Jan Gerard was die, die mee kon. Hè? Ja. En, en het is vaak ook de kunst op zo'n moment van hoe snel kun je ergens op schakelen. En, ja. en op het moment dat je elke keer zegt van ja, ik moet er eigenlijk nog eens heel even twee nachten over slapen. En uh, ik wil er nog eens een keertje rustig laten bezinken. Ja, soms moet je ook door kunnen pakken. Ja. En, en ik denk dat we daar elkaar heel erg in gevonden hebben. Ja. En, en, ja, dat we een bepaalde daadkracht bij elkaar uh, zagen, um, wat heel fijn voelde. En, ja. En, ja, en dan op een gegeven moment dan pak je door. Hè. Dan ga je niet overal continu op wachten. En, ja. en dat resulteerde uiteindelijk dat, dat je ook vanuit de andere kant wel eens terugkreeg: van ja, maar ja, goed, het gaat toch goed? Wat jullie doen is toch goed? Ja, en dan hadden wij wel eens zoiets van ja, maar ja, goed, als je met z'n viertjes directie bent. Hè, je wil met viertjes, en, en uiteindelijk hadden we op een gegeven moment natuurlijk, uh, we kregen steeds meer personeel. Dus ja, het wordt wel. Kijk, in, de, in het begin. Nou, dat zeiden we ook tegen elkaar. Van jongens, als het niet goed gaat, hè, dan. je uh, gewoon op zoek naar een baan. Dat ja. zeiden we nog tegen de eerste medewerker, uh, ja. Ronan. Ik zei: Ronan, ik zeg. let goed op. En dat was een vriend van hem. Ik zeg: Weet je, we hebben voor twee of drie maanden geld uh, op de bankrekening staan. Ik zeg dus: Ja, als er geen werk meer is over drie maanden, dan. Uh, nou, wie denk je dat er als eerst uitvliegt? <laughs> dat je even weet. Ja, nou ja, ja, precies. Laten we gewoon even heel duidelijk hierom zijn. Ja, en uh, ja. en, uh, um, en dat, dat, weet je, dat, ik denk dat dat ons ook typeert wel van we houden wel van, uh, van, van eerlijkheid, hè, van oprechtheid in, in wat we doen. En dat, dat was toen al zo. Um, en ja, wat mij betreft is dat nog steeds zo. Kijk, groeien dat. Het moet schaalbaar blijven, die groei. En we hebben wel gemerkt dat je, hè, we zaten rond die 50, 60 man, dan merk je dat je tegen een bepaalde plafonds oploopt, ja. ook qua organisatie. Dus ja. daarin hebben we zoveel dingen veranderd de afgelopen jaren, dat we meer mensen ertussen gezet hebben. Dus tussen hè, de nee, meer het, ja. management achter De delivery managers ja. noemen we ze, die verantwoordelijk zijn voor teams. Hè. Dat we dus iets kleinere teams hebben, maar die jongens daar echt verantwoordelijk voor zijn. Ook een stukje HR erbij. Um, maar ook zelf een hrm manager um, um, aangenomen, die hadden we ook eigenlijk al veel eerder moeten doen. Ja. Als je het over tips hebt, ja, ge... Schaf een HR-manager aan. Ja. Direct, ja. ja. Het, het, ja. Scheelt, het scheelt je aan de ene kant heel veel, uh, heel veel tijd, maar aan de andere kant is het ook goed voor de mensen... Ja, statement um, de mensen. Echt, uh, echt een aanspreekpunt te hebben ja. die... Uh, ja, zeker met 50. Maar je hebt, wat je eigenlijk zegt is, je hebt nu het fundament ook gelegd om zeg maar, door te groeien. 50 is typisch zo'n aantal, ja. want jullie zijn een urenfabriek toch, business model-wise? Ja, ja. Dus dat blijft een kwetsbaar model. Ja. Maar nu ja. heb je een fundament gelegd, want wat zijn de groeiambities? Nou, ik denk dat we volgend jaar uh, uh, eindigen met, uh, met 100 man. Dit jaar zitten we eindigen we denk ik op 80, dus volgend jaar zeker nog wel 20, 20 man erbij. En dan heb ik het eigenlijk voornamelijk over de technische kant, de consultancy kant. En wat er een organisatie nog omheen moet, dat moeten we gaan zien. Dus behoor je dan tot een van de grotere bureaus uit de regio? Ja, beetje, hè? Nou, de regio, uit Nederland. Uit Nederland ja. zelfs? Ja. Ja. ja, wel als je tenminste een mobile focus hebt. Hè, dan ja. kijk je hebt natuurlijk een aantal hele grote bureaus, maar die zitten, wat, die zitten sowieso breder, maar die zitten ook meer aan de, aan de webkant. Maar als je echt mobiel kijkt, uh, daar zijn we eigenlijk ondertussen al wel uh, zo ongeveer de grootste van Nederland. En als jullie nu een biertje drinken en jullie praten over what's next, wat bespreken jullie dan? Hmm. Nou, dan spreken we voornamelijk over van hoe, hoe lang kunnen we het in, in Nederland nog volhouden. Hè? Als je een aantal banken bedient en een aantal verzekeraars bedient. Hè? We zijn best... Dat zijn de klanten, gewoon corporate klanten. In, ja, corporates, maar ook voornamelijk in die, in die fintech hoek waar we onszelf echt aan het profileren zijn. Okay. En je kunt niet voor alle banken aan het werk. Nee. Ja, ergens houdt het op bij je um, uh, je portfolio kunt uitbreiden op dat gebied. Dus ja, dan kijken we zeker over de grens. Ach, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje. Ja, ja zover zo hebben we nog niet helemaal ingevuld. We zitten midden eigenlijk in een uh, visietraject uh, momenteel. En uh, daar, uh, daar kregen we heel leuk de opdracht. Nou, dat is echt net twee weken geleden. Ja. En uh, daar kregen we dus de opdracht. Uh, we moesten eigenlijk uh, schilderen hoe wij move for mobile in... 2004, 25, jaar. je. Oh, je had echt iemand ingehuurd daarvoor? Ja, dat is ook iets, nou, daar kan ik misschien zo wat van zeggen, maar. Ja? Uh, even, even het schilderwerk eigenlijk. En, uh, we hadden eigenlijk allemaal min of meer hetzelfde geschilderd. Dus we deden met sfeertjes met de Drexel ja? en uh, eigenlijk hadden we allemaal iets. Van nou, de wereld. Ik, ik had misschien nog de minste ambitie wat dat betreft. Ik had Europa geschilderd. Vond ik al had heel hard. Ja, het hele aardbol. Ja, maar er waren inderdaad. of ze hadden vlaggen getekend. Of, dus. Maar eigenlijk iedereen wel die internationale ambitie daarin. Ah. En, en dat gekoppeld aan gewoon hele mooie merken. Dus, uh, ja, dus, dus, dus kijk, het allermooiste is natuurlijk als, je, uh, als jij ergens op de verjaardag zit uh, hè, en zegt: wat doe je dan? En je kunt inderdaad vertellen dat je voor Nike een uh, app mag maken ja, of iets dergelijks. Ja, ja, ja. hoe, hoe, hoe gaaf goed. is dat uh, om dat soort dingen te doen? En uh, Dat is ook iets waar wij... Uh, goed, weet je, die groei... Ik denk de eerste twee jaar was voor ons echt wel gewoon eerst zorgen dat we überhaupt een bestaansrecht hebben. Ja. Toen begonnen eigenlijk pas echt van hé, hey, maar dit, dit kan gewoon. We kunnen echt iets uh, doen en, en nou, met een beetje focus dan kan het best wel eens mooi gaan groeien. En, en, dat is steeds meer geworden. Um, maar die, uh, die ambitie toen wij in het begin uh, waren, toen zeiden we, ja, elke klant is mooi. Hm. Alleen nu is, is dat weg. Ja. Sterker nog, we zitten in de luxe positie, dat we uh, gewoon keuzes maken... Ja. in wie wij wel een offerte willen, willen ja. brengen en wie wij dat niet willen doen. Ja. En, uh, ja, en daar hebben we nu in Nederland, uh, nou, er zijn nog zeker een, een, een groot aantal namen te noemen... waarvan ik zou zeggen van, goh, dat zou echt wel heel tof zijn als ja. we daarvoor mogen werken. Ja. Maar uh, ja, internationaal zijn er nog veel meer uh, en, en, en, en dat kriebelt nu wel uh, heel erg. En daar zijn we wel klaar voor, ook om die stap uh, te gaan zetten. Dus, uh, dus dat je zei net, uh, uh, daar kan ik nog wel eens meer over vertellen, uh, dat, ik, dat ik zei heb een bureau ervoor ingehuurd, om ja, dat ze toe ja. schetsen te maken. Wat wij erover zeggen? Nou, wij waren eigenlijk vanaf dag één altijd van alles wat je zelf kan doen, moet je zelf doen. Mm -hmm. uh, hè, uh, nee, zorg dat je eerst die euro verdient voordat je hem uitgeeft. Ja. Uh, uh, dus we zijn eigenlijk heel, heel behoudend altijd wat dat betreft geweest en uh, hebben alles uit eigen middelen altijd gefinancierd, de groei. Um, ja En daarin hebben we dus ook nooit van dit soort bureaus ingehuurd om ons te helpen met, met nou ja, een missie traject ja. en, uh, en daar zijn we dit jaar ook gewoon achtergekomen, ook door die snelle groei, hè, dat je dan toch in één keer uh, de vraag krijgt vanuit, uh, vanuit je personeel. Hè, ja, maar wat is nou eigenlijk onze missie? Ja, weet ik veel. Ja, ja. gewoon uh, leuke dingen doen veel uh, ja. plezier hebben. Ja. Maar, ja, dat inspireert niet echt. Dat, dat is niet echt wat je nee. wilt. En uh, dus toen hebben we gezegd van ja, weet je jongens, we zijn allemaal druk. Laten we er nou gewoon een bureau bij halen die dit dagelijks doet. Um, en, uh, maar wel eentje waar we ons ook gelijk wel weer thuis bij voelen. Uh, mm -hmm. wat, wat, wat echt wel ons DNA ademt. Um, en dan moet het maar gewoon wat kosten. En, en ik denk dat dat laatste ook wel. Daar zijn we dit jaar echt wel veel meer van. We, we, we geven wat makkelijker nu ja, ja. Het geld uit aan externe partijen ja. om die in te huren. Om, om, om eigenlijk die versnelling waar we in zitten. Mm vol te houden of nou ja, nog net uh, iets meer gas erop te kunnen geven. Mag ik jullie ja. danken voor dit prachtige ondernemersverhaal en dankjewel voor het delen van jullie uh, ervaringen. Ja. Uh, en dankjewel voor het luisteren uh, naar weer een aflevering van Gouden Duo's. En denk je nou, oh, daar wil ik er wel meer van zien of ik wil je meer uh, door raken. raken? Ga dan naar centraalbiernl slash ondernemen, daar vind je veel meer informatie als ook meer afleveringen van deze prachtige serie uh, Gouden Duo's, waarvan we volgens mij nou weer een hele mooie aflevering hebben gemaakt. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En op na een volgend gouden duo.